Goeiedag, droogte wordt steeds meer zichtbaar in het land. Hier ook zo'n duidelijk voorbeeld, een vijver die langzaam maar zeker het water aan het kwijtraken is. Steeds meer droge delen in deze vijver en dit gebeurt dus op veel meer plaatsen. En ik ben bang dat dat voorlopig ook wel zo zal blijven. De droogte die zal waarschijnlijk nog wel gaan verscherpen, Wat neerslag van betekenis zit er niet in de verwachting. Het werd vandaag snel warm, met name in het oosten en zuidoosten. Dit zijn maximumtemperaturen, zoals die vandaag waren, tot ongeveer half drie. Boven de 30 graden in het oosten en ook in het zuidoosten In Limburg was dat ook lokaal het geval. Elders ook hoge temperaturen, zo tussen 25 en 28 graden. Maar toen kwamen er al een paar buien vanuit het zuiden opzetten. Hier zien we dat lijntje voorbij schuiven, ligt inmiddels boven Duitsland. En dat zorgde ervoor dat de temperatuur toch met name hier in het oosten flink onderuit weer ging. Het is nog maar 23 graden een paar minuten later als die buien overgetrokken zijn. Vanavond kan er ook nog wel een enkele bui vallen en dat moet dan vooral gebeuren in Limburg. En dat zal pas aan het eind van de avond zijn waarschijnlijk misschien pas vannacht dat trekt dan weer naar het oosten weg en in het westen kan er morgenmiddag een enkel buitje vallen vraag is of die buien ook wel daadwerkelijk komen elders blijft het morgen droog maar zal het duidelijk ook minder warm zijn nou, vanavond zo'n 18 of 19 graden in het noorden van het land en zoals gezegd later in limburg en heel misschien ook nog wel in het oosten van het land in gelderland dat daar nog een enkele bui gaat vallen En dan is een klap onweer niet helemaal uitgesloten als de zon ondergaat dan is het temperaturen op zich nog wel vrij hoog in het zuidoosten van het land. Morgen minder hoge temperaturen, 20 tot 24 graden gaat het worden, met dan kans op een enkele bui in het oost en zuidoosten juist in de ochtend en in de middag in het noordwesten van het land. De waait een matige noordwestenwind misschien in open gebieden af en toe vrij krachtig. In het weekende blijft het droog, maar de temperatuur die blijft vrij gematigd. Zo'n 20 tot 25 graden gaat het worden. En zondag dan zien we vooral toch flink wat zonneschijn. Overigens op zaterdag is de zon ook van de partij. En dan kijken we ook nog eventjes naar de maandag. Dan gaan de temperaturen verder omhoog. Dan wordt het vrijwel in heel het land weer zomerswarm. En de dagen erna kan het zelfs nog wat warmer worden. En daarbij verwacht ik geen neerslag. Nog een fijne dag.